Are you ready? Yes. Okay. Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. In deze video gaan wij weer nieuwe producten uit de supermarkt proeven. En we hebben er heel veel zin in. Of tenminste, misschien zijn alle producten niet volledig nieuw, maar ze zijn wel nieuw voor ons. Ja, precies. Wij kennen ze nog niet. In de eerste video die we opnamen hadden we heel veel producten um, van de supermarkt Picnic besteld. En yes. deze keer hebben we producten van de Jumbo en de Plus. En de Lidl. En de Lidl. Dus uh, het zijn weer heel veel andere soorten producten. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ja, sowieso is het ook een beetje een mix van van alles nogal. Een beetje alles op elkaar: gezond, ongezond, drinken, toetjes. Ja. Nou, voor de eerste producten hebben wij twee soorten kombucha-drankjes. Nou, mocht je niet weten wat kombucha is. Ja, we zullen het even op het scherm neerzetten, want ik kan het niet zo heel goed uit mijn hoofd uh, vertellen wat het precies inhoudt. Maar persoonlijk vind ik het wel heel erg lekker. Het is best wel zuur. Heb jij nou wel eens eerder kombucha gehad of niet? Volgens mij heb ik het één keer eerder gedronken op Bali toen. Mm -hmm. en toen wist ik niet 100% zeker wat ik ervan vond. Het ja. is een gefermenteerd drankje. Hierop staat ja. gefermenteerde thee. En ik heb deze twee bij de Jumbo gekocht en daar hadden ze echt heel veel soorten. Dus we ja. hebben hier eentje van Zonnatura. Die ja. staat op nieuw, dus deze is nieuw van Zonnatura. Ja, en dit is op zich wel een bekende. Deze kan je ook wel vinden in de Plaza, maar dus blijkbaar ook in de Jumbo. En dit is Captain Kombucha. We beginnen ons al eerst met de... Zonnatura, voordat ik het helemaal door elkaar doe. Ga ik meteen ook even kijken naar de prijs. 2,37 euro. Van oh ja. alle kombuches die ik in de supermarkt zag, was deze wel wat aan de prijzige kant. Weet je wat het naar ruikt? Het ruikt naar zijn. Ja. Even een cheerio's. Cheers. Mm. Hij is wat wateriger oh. dan ik me kan herinneren. Hij ruikt zuurder dan dat hij smaakt. Vind je ook niet? En ik heb niet dat sprankelende gevoel. Hij is lekker, elkaar, maar ja. ik had ergens wel wat meer zo'n zuurtje verwacht. vind dat is zo naai. <laughs> Daarom zei ik het expres. Deze die kost 1,92 euro, dus 92. die is in principe, even kijken. 50 cent ongeveer goedkoper? 45 cent goedkoper. 50 cent. <laughs> ah, die ruikt iets minder heftig. Cheers! Lijkt super op die andere, of niet? Deze sprankelt wat meer, Ja. maar de smaak is gewoon eigenlijk letterlijk hetzelfde. Ja. Ik vind het niet verkeerd. Ik is moet... gewoon veel makkelijker dan ik eigenlijk gewend ben van een echte kombucha. Ik moet zeggen dat ik het best wel lekker vind eigenlijk. Volgende product dat we gaan testen zijn deze koekjes van de Koekenbakkers. De kans om te stralen staat erop in de smaak kokosnoot, pekanoot en rozijnen. Er staat ook nog een hele blije dude op de verpakking. Okay. Leuke. waarom hij hier op deze verpakking staat is omdat de koekenbakkers zich bezighouden met mensen die al een tijdje buiten het spel staan in het leven... ...maar besloten hebben het roer om te gooien dat zij uh, bij de koekenbakkers kunnen werken en dat ze dus naast een betaalde baan in de bakkerij ook een plek in het volg je hart programma krijgen. Oké. Okay. Wow, heel erg bijzonder. Oh. 2,89 euro. Ik had verwacht dat dit zulke grote koekjes zouden zijn. Zijn ze niet zo groot? Nee, ze zijn hele nee. kleintjes. Ze zijn heel schattig. Kijk. Ze ruiken oh ja. echt super lekker. Oh, ze ruiken heel lekker. Ze ruiken lekker. gewoon bijna naar spritsen of zo. Heel lekker. Lekker. Lekker. Ja. Proef de kokos. Ik wil dat nou zeggen? Ik vind wel, uh. hij zag heel klein uit, waardoor ik dacht van, oh dat heb je zo op. Maar dat vind ik nog wel meevallen, want hij is echt best wel dik en hij voelt gewoon heel erg vol. Gaan we door naar het volgende product, want we willen het koekje een beetje wegspoelen en dat doen we met... Chupa Chups Drinks. Ik, uh, zo, dat sprak strings. ik ook lekker. Dit drankje, dit is van Chupa Chups. Ik kwam tegen in de plus. En ik dacht, oh my god. Dat lijkt me heel goor, eerlijk gezegd. Ja, vooral deze smaakt die Heel propulser. zoet. Strawberry and cream. Ik vind wel de verpakking echt super leuk te uitzien. Hij is lekker roze en snoeperig en vrolijk. Oh, sparkling is het trouwens. Ja, dit is echt precies wat ik had verwacht. Ja, hij ruikt oh. ook zo. oh. Oh, het is best wel lekker. Ja, ik moet zeggen. Ik ben verbaasd. Ik had niet verwacht dat ik het lekker zou vinden. Het smaakt vind het een beetje naar lekker. frissie met prik. Ja, ah. Voldoende aangelengd, maar niet op een vieze manier ofzo. Ik vind hem echt lekker, ja. Hij is 1,09 euro. Oh ja, zullen we deze doen? Ja, okay. Nou, toen ik een foto stuurde van dit blikje naar Tara van zal ik dit kopen? Zou zei ik ook erbij van mag ik even huilen, want het kokosgedeelte lijkt mij echt heel vies in dit. Dus daarom... Des te leuker om hem mee te nemen in deze video. Wat wel fijn is om te weten is dat hij echt super goedkoop is. Namelijk maar 39 cent. Huh? Echt? Heb je kokos? Ja, je wordt er niet blij van, want ik krijg oh. met kokos vaak een beetje een soort van... Oh, ru... weet je wat? Malibu? Nee, wat is ja, het? Ja, Malibu. Malibu. Die vind ik houd niet Child van. Childhood trouwens. Ga je straks over je aan. nek? Wil je het over je nek gaan voor Malibu? Um, vast. Nou, cheers. Oeh. Um. Ja, het smaakt echt naar Malibu, hè? Ja, het dus is eigenlijk soort van maribouw, maribouw, cola, maar dan zonder alcohol. Ja. Oh, dat is heel maar Dat is op zich, kijk, als zou je een, een keer mix zijn. Als je een alcoholvrije -vrij, uh, avond hebt en je wil per se je Malibu. Ik persoonlijk ah. zou het niet zo snel opnieuw kopen, omdat ik nee. het, Ja, het gewoon... En ik proef de geen zoetstoffen, meer. als ik heel eerlijk ben. Dan blijven we nog even ongezond doen. We hebben hier twee soorten chips van het merk Hers Hers. Yes. Is dit Amerikaans? Of, of en is dit is, het... is inderdaad Amerikaans. Oh, ja. Het kwam weer uit, ja, ze hebben gewoon één zo'n schap bij de plus. En dat staat vol met buitenlandse producten. Het was best wel goedkoop. 62 uh, 60... nou trouwens, dat is het helemaal niet precies goedkoop. 62 cent voor zo'n klein zakje. Het zijn eigenlijk Oeh, gewoon cheetos. Die jalapeño ruikt je goed. Oh, mm. dat is lekker. Dat heel lekker. Ja. Mm -mm. Oké, hey, maar ik vind deze echt lekker. Ik vind dat die jalapeno het net iets minder um, ja, vettig vol maakt. En dat vind ik juist heel erg lekker. Mmm. Oké. Okay. Dan gaan we eerst nog even verder met de volgende en dat is dus de deep dish pizza smaak. Dus doe me eigenlijk gewoon heel erg aan denken aan die bekende Cheetos. Oh, het is best, ik, ja, ik vind het op zich wel lekker, maar... Moet je die dingen? Het smaakt vooral... Ja, Cheetos. Ja, daar... Het smaakt, smaakt vooral op. naar kaas. En dan achteraan helemaal aan het einde komt een beetje die pizzachtige tomatachtige oregano. Ja. Dus ja, als we moeten kiezen, dan zouden wij zeggen: goh, jalapeno, dat is ons favoriet. Mmm, nee, nee, Lekker lekker. Mm, mm, mm. Daar is ja? er wel beeld van. Er is beeld. Dit is de BOB Plus. Dit is een bioactive smoothie. De een is detox, de ander heeft energy. We hebben twee smaken, de een is groen en daarin zit peer, druiven, gorella, artichok, matcha, groene thee, broccoli en spinazie. Maar ik vind Zie die gorella heel erg vies, toch? Dat ja. is het groene poeder. <laughs> en dan heb je ook nog de andere smaak en die is oranje en die heeft mango, appel, wortel, guarana, sinaasappel, ginseng. Matze groene thee. Nou, mijn uitspraak ging weer echt helemaal top. Ja, wat ik dus wel leuk vond, is dat het dus gewoon in zo'n handige pouch zit. Dus die kan je gewoon meenemen voor onderweg. En de prijs hiervan is 1,79 euro. Ik ga er echt vanuit dat het goed groen is, anders ben ik teleurgesteld. Het ziet er eigenlijk gewoon niet heel aantrekkelijk uit. Maar goed, er zit ook Seriously? geen kleurstof in. Ja. Nee, vind ik vind het niet lekker. Ja, ik vind best wel goed te doen eigenlijk. Ik vind ook heel veel die fruit uh, proef. Ik proef echt heel erg. Groene twee matcha. Echt? Oh. Die bitterheid. Zo, dat is een fel kleurtje. Nou, er is iets wat ik minder lekker vind dan deze hoor. Over beide ben ik niet echt enthousiast. Ik vind deze niet, dat niet lekker. Ik het niet opnieuw kopen. Ik wel. zou even die groene drinken, echt waar. Nou, ik er zit, al hier bij het... iets, zit hier een smaakje aan die ik echt niet lekker vind. Nou, van de smoothies gaan we door naar een toetje. En daar hebben we deze voor gekozen. Het merk is Nature Moa. Waar hebben we deze gehaald? Uh, deze hebben we gekocht bij de Jumbo. En wat ons vooral heel erg aantrok aan dit uh, toetje is dat er geen... Soja, gluten en melk in zit. En dat vind ik heel erg mooi, want er zijn heel veel toetjes en yoghurt die bijvoorbeeld soja hebben. En van soja krijgen wij gewoon onzuiverheden op ons gezicht. Dus waar deze dan wel van gemaakt is... Oik. Ja, dit is dus blijkbaar gemaakt van groentesap. Er zit ook nog tara in. En dat is blijkbaar een of andere zaad. Deze kost 1,75 euro. En je krijgt er eentje maar voor... Nou, het is best wel duur hoor. Ja, het is best wel prijzig inderdaad. Cheers. Ik vind het niet super. Ik, ik het is waterig. Kan, ja, het is best wel waterig. Dus ik snap wel, ik snap wel dat het lijkt op van het is gemaakt van vegetable juice. Ja, maar wat, weet, je, weet je wat ik raar vind? Vegetable juice. Tussen haakjes water, acacia en chic chicory fibers. Vervolgens is het geen vegetable juice. Ja, had je, je liever geld dat er soms plant juice Ja, denk het al. Ik ja. Ja, weet niet. Volgende product is We Love Coco. En dit product kwamen we tegen in de Lidl. Ik dacht, hé, hey, wat is dit? Want het is dus een toetje gemaakt met coconut milk. Dus het is weer plantaardig. En er zit geen soja in. En ik vind de verpakking dus wel echt heel erg leuk te uitzien. Ja. Heel erg hip. En wat ook wel leuk is, is de prijs. Want hier, uh, de prijs is namelijk maar 1,25 euro voor twee. Oké, okay, dat is prima. Dus dat, dat prima. De is de goedkoper dan die andere. Ja. Ja, ik vind het best wel lekker. Nou, wat mij heel erg opviel aan dit toetje is dat ik het heel zoet vond. Ja. En er zit echt veel suiker in ook. En het had voor, van ons wel minder gemogen. Ja, zeker. Ja, ik vind de textuur van de kokos wel heel fijn. En het ziet er ook gewoon ja. super goed uit. En ik vind de prijs ook goed. Maar ik vind het te zoet om voor mij dat ik het nog een keer ga kopen. Deze is niet te lang meer geldig. Is dat zo? De 27ste. Wanneer is dat? Maar ik heb hem gisteren gekocht. Dus vandaag de... 29ste. Huh, what the fuck? Echt? Hoe kan dat? Ik heb hem gisteren gekocht. Lekker, top. Fijn. Nou, Tara is nu naar de vriezer aan het lopen. Want ook weer in deze um, supermarktproeverij. Hebben wij twee producten wat ijsjes zijn. En we hebben daar twee hele verschillende items voor gekozen. Eerste is van Ben Jerry's. En wij zijn echt fan van Ben Jerry's. Deze heet Topped Love Is. Ik vind het trouwens een hele ja. vage naam. Ja. Uh, op de deksel zag ik staan nieuw, dus ik dacht nou, dat is leuk om uit te proberen en ik denk dat ze deze gewoon hebben uitgebracht met uh, Valentijnsdag de in het vooruitzicht. De smaak is drie regels lang, het is een buttery brown sugar ice cream, with pink salted caramel cups, a cookie swirl, a pink topping en chunks. Dus er zit echt kapot veel in. Ah. Oh. Oh. oh ja want hij stopt, dus dat betekent dat er zo'n chocoladelaag op zit die je dan zeg maar zo oh, kan. Echt? Kapot maken. Zoals in de reclame? Ja. Dan moeten we wel heel even ASMR van heel dichtbij doen. 1, 2. Het is helemaal niet krokant. Ik heb Geen. nog nooit zo'n top gehad eigenlijk lekker van Minne-Jerry's? Hm, ja. ja, wel lekker. Oh. Hij is lekker romig. Hij is heel zoet vooral. Ja. ja. Ik ben op zoek naar dat hartje met karamelvulling. Waar ben je? Deze ook niet. Oh ja, daar zit wat in. Mm. Hoe smaakt dat? Maar die zijn dus vrij zeldzaam in onze pint. Oh ja, die is wel heel lekker. Ja, echt? Nou, Het is van die wat zachtere karamel. Nou, al met al een oh. lekker ijs, dat is sowieso. Ja. Ben and Jerry's Love, €5,78. Ja, ik vind ja. het altijd wel aan de prijs. Het is altijd wel echt inderdaad een rip uit je lijf, maar... Is het ook is een wel ervaring. Een... Ja, het... het volgende product is ook weer een ijsje. Dit zijn namelijk fruit lollies. lollies. zie ik staan. Van Ice ja. Kitchen. Een merk dat ik nog niet ken. Nee, ja, het is ook wel een interessante smaak: namelijk aardbeien en een zwarte peper en witte chocolade. Ja, ik denk dat het wel heel erg lekker is. En er zitten dus zeven hele aardbeien in per ijslolly. Voor nog even het perspectief: in deze doos zitten drie verschillende lollies. En dit kost wel 3,99 euro. Dus meer dan een euro per IJslolly. Cheers. Ben benieuwd. benieuwd? Hij zegt keihard. keihard. Keihard ja. Ik proef iets van die, van die peper achterin, mijn keel. Heb je dat ook? <coughs> ja. Ik heb ondertussen ook nog even de verpakking gelezen. Het is dus um, van twee uh, mensen uit de UK. Uh, ik vind het wel heel erg leuk nee, je dat... Nee, uit Amerika. Nee hoor, niet dat ik was born in de UK. Uh, dus ik vind het wel heel erg leuk. Er staat een foto'sje op, er staat een verhaaltje op. Maak je het een beetje persoonlijk. De verpakking is mooi. Het is, is uh, mooi. een uh, leuke verpakking. Het is wel eerlijk gezegd kapot duur. En zit er zitten wel... <laughs> Ja, ik vind, weet je wel, het is een leuk product. Ik ga het niet afkraken. Het is echt wel leuk. Het is, ik vind alleen zelf, denk ik, de combinatie van peper niet heel erg geslaagd. Ik voel een beetje die pit. En ik weet niet zeker of ik daar zin in heb. Volgende product vonden we heel erg interessant. Ik moet zeggen, ook wel een klein beetje angst en jagend. Want het is de So Fish Filet Salmon Style. Van So Fine. Dus dit is een visvervanger. Um... Oeh. Ja, het is niet heel sexy. Maar het moet dus, denk ik, dus lijken op zalm. Uit En deze ja. is uh, net nieuw. Want het staat opnieuw ook. Ja. Je krijgt dus twee. Twee porties. Twee keer 75 gram. En die hiervoor hebben we betaald. 2,89 euro. Dus ja, het het, dat... volgens mij is het wel gewoon een beetje normale prijs. Dat is prima toch? Ja. ja. Nou, dit is hoe de zalm eruit ziet. Zoals we net al zeiden, niet heel erg aantrekkelijk. Ja, en de geur vind ik echt heel vreselijk. Doet mij heel erg denken aan inderdaad pulvruchten. Kijk, zoals je kan zien, is die heel zacht. Dit. Maakt bijna eigenlijk een beetje eerder soort van vlees Ja, Er lijkt nu een beetje op gehakt. We um, hebben één keertje omgedraaid. Ze heeft dan een mooi korstje gekregen, denk ik. Is die een beetje kant aan de bovenkant? Ja. Yeah. Okay, zeg wel. Nou, hier is hij dan. Nu hij gebakken is, ziet hij er in ieder geval een stuk aantrekkelijker uit. Ja. Hij is ook een stuk steviger. Ja. Oh ja, stevig inderdaad. En... Dat is gek. Oeh. Ik krijg hem bijna niet los. Oeh, het is stug zeg. Niet... Oh, hij was net nog zo zacht. Cheers. Ja, dan vinden we helemaal niks. Hmm. Ik okay, nu al van zo'n vis vibe. Ja, ik wilde net zeggen, van ergens ver weg. Op het einde krijg ik een beetje iets binnen. Waarvan ik denk, nou, ik zou vissig kunnen zijn. Ja. Maar mijn eerste, eerste indruk was: dit is gewoon een soort van vleesvervanger die moet lijken op kip. Ja, dat is heel gek. Ja. Je krijgt toch inderdaad uh, toch die vis vibe. Want eerst had ik echt inderdaad van ja. nee. Ik vind het gewoon jammer dat het, dat het alleen maar volgens mij al heel veel sojabonen zijn. En dat ik. ...ben je gewoon dat alles nu constant vol zit met soja. En dat vind ik heel irritant. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd welk product jij van al deze producten... ...ik denk eigenlijk dat we het wel kunnen raden. Welke ja. jij het lekkerst vond. Nou, ik ben zo ontzettend fan van deze chippies. Ik vind ze echt ontzettend lekker. Ik moet zeggen dat er ook nog maar vijf in de zak zitten... ...omdat ik gedurende deze video steeds een paar heb genomen. Ik vind ze echt helemaal top. Deze die heeft me echt heel erg positief verrast. De Chupa Chups. Ik ben eigenlijk niet. Ik hou niet zo heel. Ja, ik drink eigenlijk gewoon niet zoveel frisdranken. Maar ik had gewoon niet verwacht dat ik deze nog best wel oké okay vond smaken. Ja. En de kombucha's vond ik toch wel heel erg interessant om eens te proberen. Um, het smaakte wel echt een stuk minder intens dan ik voor ogen had. Mee eens, ja. Uh, maar goed, ik vond dit ook nog wel leuk. Nou, jongens, ik ben heel erg benieuwd of jullie al bekend waren met deze supermarkt-items die we in deze video hebben laten zien. Laat vooral eventjes weten. In de comments of je ze kent of je ze niet kent. Of je ook benieuwd bent geworden. Ja of dat je misschien nog andere tips hebt. Wij zijn heel erg benieuwd. We vinden het altijd gewoon heel erg leuk om nieuwe dingetjes te proberen. En dan moet ik heel eerlijk toegeven. Ik weet niet zeker of ik van alle producten het opnieuw ga kopen. Mm -hmm. Maar ik vond het wel gewoon heel erg leuk om het een keertje te proeven. We hopen dat jullie het ook weer leuk vonden om te zien. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. <laughs> en we willen heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doei doei! doei.